Wat nou als we het radicaal anders gaan doen? Beste informateur, net als bij het LOC werken we bij Topas altijd van regels naar relaties. Is het niet een mooie uitdaging om te zorgen dat dat bij het komend regeerakkoord ook gebeurt? Ik denk dat we dan pas echt een stap voorwaarts zijn.